Hey en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Voordat ik verder ga wil ik iedereen even vragen om je hierboven even te abonneren. En heb je nou een vraag, stel hem even in de reacties en dan gaan wij voor jou aan de slag. Vandaag ga ik laten zien hoe je je prachtige, mooie, dure, suede schoenen volledig vlekvrij kan maken... zonder ook maar één schoonmakmiddeltje te gebruiken. Maar dat ga ik je vertellen na dit. Zoals je kan zien heb ik mijn alle mooie schoenen uit de kast getrokken. Nu is er alleen een klein probleempje aan. Er zitten hier aan de zijkant wat vlekjes. Nu wordt er bij Chewede heel erg afgeraden om het in de wasmachine te stoppen. Dus uh, hoe ik dit ga oplossen is met een nagelveldje. Dat is hartstikke makkelijk. Je zet het nagelveldje gewoon op de vlek neer. Op je Chewede schoenen. En dan haal het het heel langzaam, heel langzaam je eroverheen. Op deze manier zal je de vlekken als sneeuw voor de zon zullen uit je schoen trekken. En zullen ze er dus zo goed als nieuw uitzien. Herhaal dit een seconde of dertig. Of net zo lang tot de vlek eruit is. En dan kan je weer op pad alsof je net nieuwe schoenen hebt. Dat vinden we allemaal natuurlijk hartstikke leuk. Beter dan dit kan gewoon niet. Deze tip werkt eigenlijk alleen maar op zowel schoenen. Dus ga niet met een nagelveldje over, uh, over je sportschoenen of over andere schoenen heen krassen. Want daar maak je het alleen maar kapot mee. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En laat ons weten nogmaals in de reacties of jij een vraag hebt. Dan gaan wij namelijk voor jou aan de slag. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.